Mensen uit de sloot gehaald, uh, auto's uit de sneeuw geduwd. Nou, ik heb de vorige keer wel eentje geholpen met oversteken. Dat was een heel oud vrouwtje, die had moeite met oversteken. En ik stond toevallig een container te ledigen en ik zag ze zo staan. En, toen heb ik ze wel... en dat was natuurlijk ook glad met de sneeuw. Toen heb ik ze wel even naar de overkant geholpen. Ja. Zie je een auto naar je toe komen rijden en die gaat gewoon stilstaan en die pakt zijn telefoon en die gaat op zijn telefoon zitten kijken. Dat zijn hele rare dingen: van hoe verzin je het om bij. Hè? Een rotonde op te rijden, stil te staan en je telefoon te pakken. Maar ja, het gebeurt. We hebben ergens een klant, en rij je daar zo, rij je achteruit naar die bak toe. En altijd boven, daar heb je zo'n raam. En er staat altijd een klein meisje, die staat altijd te kijken en te zwaaien. En wij zwaaien altijd vrolijk terug. En nu was met uh, Sinterklaas. Toen kwam de vader van dat meisje kon naar buiten toe met een chocoladeletter voor mij, mijn collega. Met de tekst erbij, voor mijn zwaaivrienden. Ja, dat is wel echt leuk om, om mee te maken. Dus, uh...